Goedendag. Paul de Bruin van Makelaarskantoor De Bruin, Noordwijk. Het zal u niet zijn ontgaan dat we in een uh, zeer roerige en snelle woningmarkt zitten. En als potentiële koper of verkoper wil je uiteraard dan weten waar je aan toe bent. En daarom heeft de Zeker via groep iets bedacht en dat is Takzaterdag. En dat bestaat uit drie stappen. Stap 1. Geef bij ons aan waar u woont. Stap 2. Maak een afspraak. En stap 3. U weet dan binnen twee uur met behulp van de hypotheker wat u kunt met uw nieuwe droomhuis en u weet wat uw huidige woning waard is. Dus dan kunnen we die stappen maken die u wilt gaan doen. Kom langs en ik zie u zo snel mogelijk.